Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door CootLife.nl, Scheveningen Nieuws en Wielo Onderhoudsbedrijf. Goedemiddag allemaal en welkom bij het spectaculaire TikiBot. We hebben TikiBot al eens een keer eerder gereviewd. Ik zal hier even een linkje ergens zetten in beeld. En vandaag gaan we het gewoon nog eens een keer dunnetjes overdoen. Omdat het gewoon een fantastisch gelijkbanenparadijs is. We gaan het plezier maken mensen. We beginnen eigenlijk nooit hier. We staan bij de lockers. Ideaal systeem. Kun je indrukken, kan je kasten ermee invoeren. Helemaal gratis. Dat zie je niet vaak. Deze kost het geld. Zit die dicht? Nieuwe kleedruimtes, ik wil het zo een beetje laten zien, niet zo gepast om daar te filmen, Want dan kom je hier in het zwembad uit. Het Gooslaabbad met redelijke golven, met name daar in de hoek, is het vrij heftig, als je daar gaat zitten is het leuk. De eerste toren van vandaag die we gaan doen jongens, de klitste blitste blauwe haai en de groene barracuda. De eerste van deze toren wordt de groene barracuda. Zoals vroeger die heten, hij had wel al een zo. Jammer dat ze het logo niet meer hebben opgehangen. Eerder hing hier zo'n barracuda, zo'n goede barracuda. Misschien nog in de toekomst om terug te hangen. Misschien komt het nog maar even wachten tot hij eh, vol wordt en dan gaan we beginnen jongens. Dat you know, like is super leuk, jongens, dat heb ik niet En ik het blijven te de maken, zoals nu. Aan de is De wand is hier aangepast. Het is wat mooier geworden dan in het verleden. Afgewerkte rotsen zijn er nu geworden. Maar net als boven zie je ook mooi om daar gewoon boven tangen. Een Baracuda. De hele groene Baracuda en de blauwe haai. Tip jongen, dat tik je dat jongens. Zo, de volgende wordt de blauwe haai, jongens. Ja, hetzelfde wel. Ook eerder zat hier een mooi bord met een blauwe haai. Hopelijk komt dat later nog eens terug. We wachten even dat het groen wordt. Starten, trip, loop, links, je Hij is gewoon een stad in op de club, ga maar lang op de links. naar dan ga ik alles snel uitmaken. niet zo als je ander dat je twee grote dieren in zitten. De eerste speedglijbaan van deze toren, dat is de Blitz. Gas op jongens, lekker voor, achter, beneden. Naast het maand, ga je lekker snel, Nog De laatste van deze torenmensen, de flits. Zo jongens te gaan, want de flits is aangepast. Er zit er een glas ja. in. We hebben hier ook nog wat te doen, een klein kinderbadje, met een dubbele glijbaan. En dat is het. Ah, het relax, de Lazy River jongens. Sinds de laatste keer een stuk beter geregeld. ze hebben hier een hekwerk geplaatst. Waardoor mensen dus van de band af moeten stappen, alhoewel de jongen heeft er aan. Het is wel een beetje jammer dat ze daar geen toezicht op hebben. Zodat het hekwerk echt lager moeten maken, zodat dan niet die banden erbij kunnen. Nou ja, daar gaan ze nog onder water doorheen, want dat gaat. Dan moeten ze gewoon een beetje niks gedragen. Nou ja, we nog maar een keer wachten. de nog grot in leermuizen decoratie dat zijn de oude decoratie van de bedflyer. Dat was een acht bij die ooit gebouwd later afgebroken is nooit open gegaan en dit hebben ze nog aan overgehouden We hebben ze hier in dat grotje hebben ze wat opgehangen ziet er leuk uit beetje donker maar daar is het einde <lacht> We gaan de volgende is een kleine glijbaan met een boccijk We hebben over anderhalve meter boven het water en dan gaan daar de weg weggestoken met de grondbal in het water naar de tonaal Cannonball een Leuk voor baantjes dat onderweg weinig zeggen als het een echt een boccijkje die echt duizend is zelfs veel verwertjes hiervan maar er ligt gewoon al een meter in het water dat is even vrij lang dat het goed wordt, ja, en daar gaan we. De volgende waterglijbaan jongens, de Pelikaanduik. Een steen stille glijbaan, ja, glijbaan. Klein stukje maar, ik ik het zo op Korte Korte maar ik hou er wel jongens. Mooie stundingen zijn dit, als dat we vandaag even een beetje gedragen. Daar ja, gaan we jongens! Hey! Dat hij zo kort was, gaan we gewoon nog een keertje doen, jongens. Oet nu zit klaar! Lekker door. De volgende, dames en heren, wordt die Extreme. Laat de deurtje dichtvallen. Dit is een bijzonder ding. Deze wordt dus niet bestuurd door een persoon. Maar je moet snel op de start drukken. Druk op start. Dat wordt nog een keer herhaald, dus je blijft wachten. Druk op start. Druk op start. Druk op start. Druk op start. Druk op start. We gaan er gewoon eens op drukken. 2. 1. En dan ben je alweer onder. Zo snel gaat die extreem jongens. Extreem snel. De zijn in totale duisternis. Dan spreken wij over de Moonlight en de Star De eerste die we gaan doen mensen, de Star Oké, okay, daar gaan we de Star Fright. Let's move it, here we go! Aha. Je is bocht over de vlakke dienst zelf. Dus dat voor onze jump. We hebben nog sneller. Sneller de bocht. En je zult afvallen je beter. Met leukstandje. schatje het de De volgende, dames en heren, wordt de Moonlight. Moonlight op de Star Pride. We wachten op Groot en dan gaan we naar de Nederlandse. Laat een mannetje en daar gaan we en in. iemand. O, prachtige sterren. En rond gaan we zo gaan, dan gaan Hey. Echt verruchtelijk, wat een dekbe zit erop. Ja, buiten jongens, frisse lucht. Dit is de uitzendmogelijkheid, klein badje. Meer naar buiten kan hier ook niet. Maar het is net genoeg om frisse neus te halen. Zeker met al die torens het lopen. Dat is toch een goede conditie heb je daarvoor nodig jongens. Nou ja, we gaan eerst even een glijbaantje pakken. De volgende weer mensen, de Typhoon. Ja jongens, de tijd komt. Die is in de plaats van van de vroegere de hier in de weg te houden. En dat doet het eigenlijk is hetzelfde. We dus het staan een heel steun op de oude vrijdag. Dus 5 is het gewoon ja. De zijkant 1 wordt er ook klaar. Maar dan mega snel. Hebben wij al goed. Waar is idee. Hebben Kijk, dat is van de oude baan. En dan gaan we snel maken. Wat is Pak Omdat ik onderweg even niet kon vertellen, maar er zitten de sproeiers hier. Dat komt omdat je te schuin gaat door die bocht. Dus je doet extra water tegen de rand op, dat je vol gas door die bocht heen kan. Echt mega snel gaat hij. De laatste en de beste jongens, de Cyclone. Uh. De snelste en beste trechter van meeland jongens. Ja. Daar gaan we. <laughs> Lekker hoor een Wat een ding was! Echt! Heerlijk snel! Leidt het lijkt me best een terecht door de hele de hele recht hier. Saai op een tikje En dat lijkt me nooit als rijden en draaien. Hey. Wat een ding was! Heerlijk! 3, 2, 1, 3, 2, 1, achterna! <tie> over the cup En het is echt een schitterend, ja ik zou niet zeggen zwemmen, want het volgstafband is er eens waar je kunt zwemmen, maar gewoon spectaculaire glijbanenparadijs. We zijn natuurlijk vroeg begonnen met de blauwe haaien en de Goede Baratuna echt schitterende glijbanen. Zelfs voor families gaat het ergens extreem. we zijn ook heel hard op gaan. Dit is de blis, classicus. En een hele goede uitbreiding met het glazen stukvriend. Lijkt net hoe goede eruit komt. Erg mooi gedaan. Molla staart krijgt schrikkerende manen. Daar rijdt echt ontzettend hard op. Eindelijk gaat er enkele vijf aan hier, langzaam. Nou, de andere toren met eh, de cyclone en de tyfoon. Ja, de tyfoon heeft zelf niet zo hard gegeven omdat hij erg hard gaat. Wij gaan dan tot in van de Cyclo'on af. Nou, daar houden we die twee kleintjes over, hè. Een beetje aanbuik, schrikkerend ding. Ja, kort, maar gauw op dat en de cannonbal kun je ook lekker wat hart vastzetten en ja weet je dat Federkala die echt duiken dus de kennenbal meer naar schieten. Dat dus niet alle velo's. Ja, een klein kleine effectverschil maar ja voor de meeste mensen we weet dat de cannon het een beetje dan de ander maar er zitten nog een verschillende mensen mm -hmm. en dan komt natuurlijk die, die extreme met een paal mooi ding ja het is wel jammer dat ik verder niet zo veel aan Ik wel van die paal maar het, het gevoel dat het ja boven die rest schiet magnifiek magnifiek nou ja, dan gaan we nu wel door naar de volgende review. zwembad, kernis, brefvak, ben ik En het spreker precies jongens. Tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door koetlife.nl. Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.